In Lent en Oosterhout werken tal van organisaties en bewoners samen aan uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn. In de serie Noord aan het Woord informeren we je over de belangrijkste thema's door betrokken partijen zelf aan het woord te laten. In deze aflevering vertelt Joanna hoe ze als jongerenwerker bij Bindkracht 10 ondersteuning biedt aan een groep skaters. Ik ben Joanna Ellen en ik ben jongerenwerker bij Bindkracht 10. We staan nu in Nijmegen-Noord, Oosterhout, op het skatebaantje. Nou, dit is voor mij een plek waar ik graag uh, langs kom. Er zijn hier altijd heel veel jongeren en ik vind het gewoon belangrijk om contact te onderhouden met de jongeren. En om uh, gewoon geregeld even met ze te kletsen, in te checken, kijken hoe het gaat. Je kan hier gewoon lekker zijn wie je wilt zijn. Ja, als je niks te doen hebt en je hebt zin om wat te doen, kun je hier gewoon uitleven en gewoon jezelf zijn. Beetje je hoofd leegmaken als je ergens iets mee zit of zo, Of gewoon even lekker alleen wil zijn of lekker met vrienden iets wil doen. Ja, dan ga ik een soort van naar deze plekjes om lekker te steppen zo. Fijn omdat je eigenlijk gewoon met je vrienden bent. Je kan gewoon lekker skaten en dat is wel iets wat ik gewoon het liefste doe eigenlijk. Onze skategroep die zorgt er eigenlijk voor dat mensen zich welkom voelen omdat wij uh, altijd positief blijven en gewoon mensen helpen wanneer ze iets niet kunnen of ergens mee zitten. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt door gewoon eigenlijk jezelf te zijn en gewoon iedereen te betrekken bij het skaten en het spelen eigenlijk. Mensen niet beoordelen op wat ze wel of niet kunnen, maar gewoon zich thuis laten voelen. Ja, je ziet dat dit uh, skatebaantje echt gewoon een hele mooie ontmoetingsplek is geworden voor de jongeren. Er is hier best wel een vaste groep die hier geregeld uh, terugkomt. En je ziet vooral in deze coronatijd, waarbij jongeren toch wel ja, heel veel binnen moeten zitten, dat dit gewoon een plek is waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze lekker zichzelf kunnen zijn. Ik vind dat uh, de skatebaan wel helpt met corona, omdat je, je hebt gewoon afleiding en dan zit je niet ja, depressief alleen in je kamer. En ja, dat is gewoon heel fijn. Ja, ja in uh, coronatijd helpt het sowieso om te skaten. Ik vind het sowieso gewoon een fijne plek en je hoeft niet naar binnen. Uh, de sportstolen zijn natuurlijk gesloten. Dus ja, dat helpt bij ons heel erg omdat we gewoon een buitensport doen. Dus ja, ik vind het heel fijn. De jongerenwerker helpt ons met activiteiten te organiseren door er gewoon te zijn eigenlijk. Uh, we zijn nu ook bezig met um, een activiteit te organiseren hier. Uh, we gaan workshops geven en um, nou ja, daar helpen hun ons eigenlijk heel erg bij. Als er iets verbeterd moet worden dan bespreken we dat met de groep. En dan gaan we kijken van wat is de beste oplossing om dat te kunnen fixen of laten zeggen dat er iets aan gebeurt. Joanna die helpt ons vooral om gewoon contact te houden en zorgen dat we niet vast blijven zitten op onze kamer. Daarnaast helpt ze ook nog met clinics opzetten en daar zijn we nu vooral mee bezig. Jongeren kunnen echt met heel veel verschillende vragen bij ons terecht. Dat kunnen hulpvragen zijn, ze mogen altijd even langskomen voor een praatje... maar ze mogen ook altijd contact met mij opnemen als ze activiteiten willen organiseren... of net als hier bij het skatebaantje als ze bijvoorbeeld clinics of workshops willen gaan neerzetten. Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Stip Noord. Je kan het stip bellen of appen op werkdagen tussen 9 en 5. Of je kan ze een mail sturen naar noord stipnijmegen.nl